Hey, weer een nieuw stukje, dit keer over prijsverschillen en een beetje over merken ook. In jullie opdracht staat een foto, een aanbieding uit een, uh, een foldertje met één computer in het midden en toch links een prijs van ongeveer 600 euro en aan de rechterkant een prijs van ongeveer 800 euro. Hetzelfde toestel op het zicht, maar toch 200 euro verschil. En de vraag is aan jullie, waar zit dat prijsverschil in? Zal eigenlijk gewoon overlopen de onderdelen die daarin zitten een eerste prijsverschil dat je zou kunnen verklaren ligt aan het scherm natuurlijk. linksboven zie je 13,3 gewoon scherm, terwijl aan de andere kant datzelfde grootte van het scherm 13,3 inch wel een Full HD of High Definition scherm is. Dus dat is al een verklaring voor het verschil. Het tweede bolletje: die Intel i5 en Intel i7. Dat gaat over de processor, dat brein van uw computer, dat wat de berekeningen doet, to process is dus verwerken. En aan de linkerkant is dat een i5. Een iets ouder, minder krachtig type als aan de rechterkant, een i7. Uh, meestal, hoe hoger het cijfertje achter de i, hoe beter. Niet, niet helemaal correct, maar je kan er wel van uitgaan, dat het een, ander, een andere techniek is. Dus de i7 is wat beter dan de i5. Wat zien we nog aan de linkerkant? Het gaat over het intern geheugen, de 4 GB RAM. Ten opzichte van de verdubbeling aan de rechterkant, 8 GB RAM. Dat intern geheugen is hoeveel kan je computer tegelijk verwerken, dat is het de werkkeuken, dus als jij Spotify wilt opzetten en je wilt Photoshop tegelijk doen en je hebt misschien nog een Netflix op de achtergrond, Spotify en Netflix samen is een beetje een gekke keuze, maar je hebt nog wat messengers openstaan en WhatsApp, web hebt geopen staan zo. hoe meer dat geopen zit, hoe meer werkkeuken dat je gaat nodig hebben. Dus hoe groter dat is, hoe beter dat meestal ook is. Dus aan de rechterkant een verdubbeling ten opzichte van links en dan zie je het vierde bolletje 500 gigabyte harde schijf en aan de rechterkant 120 gigabyte SSD. Dus links is vier keer zo groot als rechts, maar toch is rechts wat duurder, omdat zo'n SSD schijf altijd duurder is dan een gewone harde schijf, maar toch veel sneller. Hè. Dus ik zou eerder opteren. De vraag in de cursus is ook van welke zou je zelf kiezen? Persoonlijk, als je hem zelf moest betalen. Hè. Geef je er 600 euro uit of geef je er 800 euro uit? Ik persoonlijk zou die rechterkant kiezen. Ik vind dat als je die dingen optelt, de verdubbeling van het geheugen, de SSD-schijf die erin zit, dan vind ik dat eigenlijk die meer prijs waard. Dus laat u zelf niet te snel vangen in de winkel om een computer van 500 euro te kopen. Als je een beetje bijlegt, heb je misschien echt wel betere onderdelen in dat toestel. Dan is er een vraag: waar let jij op als je een laptop eerst kiest? En er zijn er die gewoon zeggen, hij moet er mooi uitzien. Dat kan, hè. Ik moet er stickers op kunnen plakken. Sommigen vinden dat belangrijk. De ene zegt, er moet een Apple-logo op staan. Dat is voor sommigen ook belangrijk. Uh, dat kan je niet laten zien, maar Apple-logo's zijn ook per sticker te krijgen. Dan kan je die gewoon vooral op plakken. Maar dat is natuurlijk iets anders. Voor mijzelf, wat vind ik belangrijk aan de laptop? Batterijgrootte, bijvoorbeeld. Schermgrootte. Wil ik een groot scherm om Netflix op te kunnen kijken? Of wil ik juist een klein scherm, zodat die gemakkelijk draagbaar is? Uh, hoe kleiner het scherm, hoe langer dat de batterij ook meegaat meestal. Hè. Dus het uh, zijn zo plus en contra. Ik kijk natuurlijk ook naar hoeveel geheugen is er beschikbaar. En uiteraard ook een beetje naar de prijskwaliteit. Hè. Dat vind ik ook belangrijk. Dus dat zijn mijn dingetjes daarbij. Maar die van jou kunnen volledig anders zijn. Een tweede stukje wat ik wil laten zien, prijsverschillen. Op het internet wordt je tegenwoordig doodgegooid met verschillen tussen... Ja, of vergelijkingen tussen verschillende telefoons onder een bepaald budget en zo. Heel leuk om naar te kijken. Uh, vaak zo die grote krachtpatsers tegen elkaar uitgespeeld dat de nieuwste Samsung tegen de nieuwste iPhone. En dan kijken wie dat het beste is. Ik wou er wel nog iets van zeggen. Dat is leuk om te kijken. En dat is ook goed, want daar leer je heel veel van. Maar dit is nu een voorbeeld van een van die uh, YouTubers die onder jullie misschien bekend is, hè? Marcus Brownlee, heeft zijn eigen YouTube-kanaal een aantal jaren geleden opgestart. Uh, MKBHD heet dat kanaaltje. Hij um, kanaaltje. Ik, die man verdient ondertussen heel erg veel geld. Doet dat ook wel goed. Um, maar ik wou, dat is een van de influencers op het internet, weet dat die mensen, mannen, vrouwen, heel vaak gesponsord worden om dingen te zeggen. Hè? Dus die krijgen heel vaak de nieuwste Samsung om daar ook, ja... Ja, alleen maar de positieve dingen van te kunnen, kunnen gaan zeggen. Hè. Um, laat je daar niet te snel in vangen. En het is niet gemakkelijk om te zien wat dat nu een goede is. Hè, want de, ze gaan allemaal, alle grote YouTube-reviewers, die gaan toestelletjes opgestuurd krijgen, de nieuwste Xbox en Playstation, de nieuwste televisieschermen van Sony of LG, die krijgen dat en die mogen daar dan mee gaan testen. Dus die verdienen daar een pak geld aan. Hè. Als je gewoon kijkt naar deze jonge man, die heeft eigenlijk alleen zijn YouTube kanaal. Maar die is daar zo mee gegroeid dat hij nu op jaarbasis daar 2 miljoen dollar mee verdient. Alleen met, met YouTube. En dan ja, heeft hij natuurlijk zijn eigen merchandising daarbij. Dat zit een groot stuk van de taart op dus merchandising. Hè, omdat je dan populair bent, heb je je eigen logo's en je eigen kledinglijn en je eigen geur. En veel volgers willen dat dan kopen. Van boven zie je ook nog affiliate links. Dus euh, links naar bedrijven die hem sponsoren. Of die zeggen van als je bij hem klikt, word je bij mij doorgestuurd. En daar betaal ik hem een beetje voor, dus daar krijgt hij ook geld voor. Aan de rechterkant, is dat stuk waar, dat, waar dat ik het een beetje over gehad heb, hè, sponsors. Dus heel vaak krijgen die geld om te zeggen van zeg maar dat onze iPhone de allerbeste is. En heel vaak doen die dat. Um, laat u daar niet te fel in vangen. Hè. Ik vind dat wel een hele goede review. Maar kijk nog altijd eens een keer op websites. Gewoon met tekst, vergelijk daar de GSM's en kijk dan eens wat dat je interessant vindt. Een foto van een iPhone 11 Pro Max, een duur toestel. Niet super duur als je erin moet steken. Ja, dat is nog altijd veel geld. Hè. Met scherm kost u 66 dollar, de batterij kost u maar 10 dollar. Een camera rond de 73, processor, modem en geheugen, 160 dollar ongeveer. En dan wat sensoren, materiaal, montage enzovoort, 181, maakt ongeveer 500 dollar. Om dat ding te maken. Nu, daar zit geen research in. Dat is ook superbelangrijk nog. En ook superduur. Maar dat zit er nu niet in, in, in deze telling. Maar het maken één keer van zo'n toestel kost een Apple ongeveer 500 euro. En jullie weten waarschijnlijk voor hoeveel dat die toestelletjes verkocht worden. Eh, zo'n Apple iPhone een 11 Pro. Dat is toch nog niet eens de max, zie ik. Eh, maar 512 GB is wel de Het is wel een dure 1600 euro. Dan weet je dat Apple eigenlijk... Bijna drie keer verdiend aan dat, uh, aan dat toestel. Hè. Dus niks tegen Apple. Zeer degelijk materiaal. Uh, maar toch ook wel heel duur als je kijkt in vergelijking met wat het uh, hun kost aan materiaal. Hè. Dat was het eigenlijk voor dit stukje. Denk eraan, regelmatig in zijn een vergelijking te maken. Uh, dat kan helemaal geen kwaad. Hè. Kijk uit naar een goede deal. Soms een tweedehandje. Dat kan geen kwaad. Hè. Veel succes.